maandag vandaag. Ik ben in Sorrento en uh, het weer is heel vallig. Nu heb ik zon en dat is heerlijk. En ik ben toevallig ook op het strand zoals dat uh, hier in Sorento is met piertjes, uh, kleine strandjes. Heel gezellig ziet het eruit, maar het is natuurlijk heel rustig want half uur geleden was het nog uh, Koud, donker, dreigende regenwolken. Maar goed, die zijn nu even weg. Die komen vanmiddag alweer. En dan gaan we weer wat anders doen. De Chiffie Napels, de Middellandse Zee en daar ligt het Jetset-eiland Capri.